Hoi, ben je ondernemer en wil je eens op een andere manier leren ondernemen? Een manier die gaat over, uitgaat van overvloed, van flow, van, vanuit je passie ondernemen. En daar ook nog succesvol mee zijn en geld verdienen en genoeg kunnen, geld om mooie dingen te kunnen doen. Om nog meer te investeren in je bedrijf of om die reis te willen maken die je altijd had willen maken. Om te investeren in je eigen ontwikkeling. Dan is de opleiding Intuitief ondernemen wat voor jou. Want deze opleiding heb ik speciaal opgezet voor mensen die hun intuïtie willen inzetten in het ondernemerschap. Die beslissingen willen nemen op basis van intuïtie. Die op een intuïtieve manier naar de wereld willen kijken. Die dus ook niet geloven in concurrentie, maar geloven in samenwerking. Of ja, dat er plek is voor iedereen in de wereld. Die geloven dat ja, je vanuit flow kunt ondernemen, dat het niet hard werk hoeft te zijn. Dat, acquisitie manier kan zijn, dat je een acquisitie manier kan vinden die bij jou past. Dat je klanten kunt aantrekken als een magneet. Dat je geld ook in overvloed is en dat er ook geld voor jou is. Voor ondernemers die hun zelfvertrouwen willen vergroten. En vanuit dat vergrote zelfvertrouwen stappen durven te nemen die ze eigenlijk al lang weten dat ze moeten nemen. Ben jij zo'n ondernemer? Dan raad ik je aan om eens contact met mij op te nemen. Want dan kunnen we in een telefonische afspraak bekijken of deze opleiding wat voor jou is. Het is een een op één opleiding die we gewoon hier bij mij op kantoor in Deventer doen. Misschien gaan we soms wandelen, gaan we de natuur in. Het kan zijn dat ik je opdrachten geef voor mee naar huis. Je krijgt ook toegang tot de online leeromgeving. Met allerlei visualisaties, allerlei oefeningen die ik in video heb uitgelegd. Die je ook kunt gewoon, gewoon kunt downloaden, zelf kunt gebruiken. Ik maak heel veel gebruik van intuïtieve methoden. Zoals opstellingen, visualisaties, loslaattechnieken. Dus het betekent dat je gaat vooral leren met je... Ja, met je hele lichaam, met je hele systeem in plaats van alleen met je hoofd. En dat betekent dat het ook duurzame veranderingen teweeg zullen brengen. Je zult echt merken dat je een stap hebt gezet in je persoonlijke groei en in de groei van je bedrijf. Nou, ik spreek je graag.